Van harte welkom in de achtertuin van Raamsingel, nummer 48 in Uden. Deze tuin ligt op het westen en daarom ziet u de zon nu van de achterkant komen. Maar dit is ook het belangrijkste pluspunt van de woning. want Die is namelijk in 2013 uitgebouwd, waardoor er circa 14 vierkante meter extra woonoppervlak is. En circa 44 meter extra inhoud. Maar je ziet achter mij dat er ook nu een plekje in de zon te vinden is in de achtertuin. Overkapping van het uh, terras met speakers, inbouwspotjes en tv-aansluiting. Hier stap ik door de dubbele schuifpuin naar binnen en kunt u een blik werpen over de keuken die in 2013 nieuw geïnstalleerd is. U ziet uh, daar de uh, dubbele combi koelkast, vaatwasser, een 4-pit met een wokbrander erbij en een belangrijk detail. In de plafond geïntegreerde afzuiging en spotjes. Overigens zijn het allemaal aanmerken van de apparatuur die in de keuken zitten. Eh, miele dus. En eh, de tegelvloer in de woonkamer voorzien van vloerverwarming. De hele begaande grond is opnieuw gestuukt in 2013. En de binnendeurkozijnen zijn vervangen van stalen in houten kozijnen. En nieuwe binnendeuren. In de hal. Laat ik u even zien hoe het toilet eruit ziet, want dat is ook hetzelfde sanitair en tegelwerk als van de badkamer. En omdat ik nu niet naar binnen, naar boven loop, blijft er nog altijd iets aan de verbeelding over. Maar kom gerust kijken, want de badkamer is zeker de moeite waard om te bezichtigen. Achter mij ziet u overigens ook dat de stalen kanteldeur vervangen is door dubbele openslaande garagedeuren. En nog een rolluik op de oude slaapkamer aan de voorzijde. Op de eerste verdieping drie slaapkamers en op de tweede verdieping nog een slaapkamer extra. In 2009 is die badkamer vernieuwd en is er ook een nieuwe cv combi geïnstalleerd. Je ziet dat het een groene omgeving is hier op de raamsingel. Uitzicht over de weilanden aan de overkant, waar de industrielaan nog tussen ligt, en voldoende parkeergelegenheid. Deze woning is gebouwd in 1994. De muren zijn geïmpregneerd, is volledig geïsoleerd. Kortom, een instapklare woning in de wijk Raam met een kindcentrum. Een Winkelcentrum, de Droshaard op korte afstand. Kortom, ideale woonomgeving voor gezinnen. Eh, aanstaande maandag beginnen de basisscholen weer. En dan staat deze woning ook op onze eigen website van de loonmakelaardij.nl Maar ook op funda.nl En wellicht bent u de eerste die hier een bezichtigingsafspraak kan maken. Dan leid ik u met alle plezier rond. Bent van harte welkom. Tot ziens.